In deze video ga ik je vertellen hoe je goed van start gaat met video en hoe je gaat beginnen met videomarketing. En het is in deze tijd niet langer de vraag of je video's gaat maken, maar vooral hoe je video gaat inzetten als marketingmiddel om in contact te komen met nieuwe klanten. Dus in deze video ga ik je vijf tips met je delen die je helpen om goed te beginnen met video. En de laatste tips zien de meeste ondernemers over het hoofd, een gemiste kans. Uh, want als je dit vanaf het begin goed doet, dan uh, kun je er echt jarenlang profijt van hebben. Zonder dat je er nog uh, tijd in hoeft te steken. En nou, Video komt het meest in de buurt van een uh, persoonlijk gesprek. En online is het ja, de meest directe manier om uh, verbinding te maken met je publiek. En het fijne is, uh, jouw klanten en potentiële klanten willen video's zien, He, die kijken op dit moment naar video of zoeken op dit moment naar een oplossing voor hun probleem en een probleem waar jij heel goed bij kan helpen. Alleen zou het zomaar kunnen zijn dat ze jou niet vinden en niet zien omdat je nog geen video's maakt. Nou, er is um, één grote valkuil, want video is niet de meest uh, gemakkelijke manier om content te maken. En veel ondernemers voelen ja, schroom om video's te gaan maken en zelf zichtbaar te zijn. En dat is ook spannend. Um, ze willen het meteen perfect doen. Maar daardoor leggen ze eigenlijk de lat veel te hoog en gaan ze het gewoon niet doen. Of ze stoppen daarna één of twee video's al mee. Uh, omdat ze geen plan hebben of omdat ze geen strategie hebben. En wat ik uh, veel om me heen zie is dat uh, ja, ondernemers niet precies weten waar ze eigenlijk mee bezig zijn. En ze doen eigenlijk maar wat, omdat ze denken dat ze vooral video's moeten maken, um, omdat het schijnt te werken en omdat iedereen op internet zegt dat je vooral video's moet maken. En nou goed, ik krijg in uh, deze tijd heel veel vragen van ondernemers die willen beginnen met uh, video. En daarom dacht ik, nou, ik maak er een video over, want uh, jij wil waarschijnlijk ook met video beginnen. Eh, anders keek je niet naar deze video. Dus uh, nou goed, laten we gelijk beginnen met de eerste tip. En dat is, uh, begin met wat je hebt. Um, veel ondernemers die ik... Um, spreek die denken dat ze per se een 4k camera nodig hebben en een dure microfoon en uh, nou, een complete lichtset. Um, en dat kan natuurlijk een excuus zijn om niet te beginnen met video's of van uh, ja dat heb ik eerst nodig en dan pas kan ik gaan beginnen maar volgens mij is het beter om het om te draaien dus ga gewoon beginnen met wat je al hebt en uh, ja gebruik gewoon uh, je smartphone en koop een externe microfoon, zodat je goed te verstaan bent in je video. En op mijn site uh, verdienmetvideo.nl vind je een overzicht met daspeldmicrofoons en ook een draadloze microfoon die je kunt gebruiken in combinatie met, um, met je smartphone. En als je nou een video gaat opnemen met je smartphone, um, gebruik dan de camera aan de uh, achterkant van je smartphone. En vaak uh, gebruiken mensen juist de camera aan de voorkant van de smartphone met het idee van ja, dan kan ik mezelf goed zien en dan kan ik zien of ik goed in beeld ben. Maar wat je dan krijgt is dat je tijdens het opnemen van je video naar jezelf gaat kijken en dus niet naar je kijker. Wat eigenlijk heel raar is als je erover nadenkt. Dus um, ja, gebruik gewoon de camera aan de achterkant van je smartphone en hou de lens dan ook op ooghoogte um, zodat je direct in de camera kijkt en op gelijkwaardig niveau bent met je kijker. Dus hou je smartphone dus niet ook boven je, want dan uh, kijkt de kijker op jou neer en ook niet onder je want dan kijk jij weer op de kijker neer. Dus gewoon uh, op gelijkwaardig niveau. Dan um, tip 2. Zet jouw klanten centraal en niet jezelf, want dat is egoïstisch. En ik vermoed dat jij deze stemmetjes vast wel herkent. Ik wel in ieder geval. Uh, zo van uh, wat als ze mijn video niet leuk vinden. Uh, wat als niemand kijkt. Um, of wat als ik uh, reacties krijg. Maar goed, hoe meer we naar die stemmetjes luisteren, hoe meer we in feite met onszelf bezig zijn in plaats van met onze klanten aan de andere kant van het scherm en ja de vraag is maken we die video voor onszelf of voor onze klanten en potentiële klanten die enorm geholpen zouden zijn met de kennis die wij hebben en die wij dus in een video kunnen delen en dus ja onthoud het draait niet om um, het draait om onze klanten en niet om onszelf. Dus maak je wat minder druk om, uh, om jezelf en zet juist je klant centraal als je een video gaat maken en delen. En dat brengt me ook gelijk bij de volgende tip. Deel jouw unieke ideeën die echt relevant zijn voor jouw klanten. En uh, ja, te vaak zie ik video's van ondernemers die hele verhalen over zichzelf gaan vertellen. Uh, maar over jezelf vertellen dat... Uh, doe je met je vrienden en familie. Zij houden van je en willen heel, heel graag weten hoe het met je gaat en wat je allemaal bezighoudt. Maar voor klanten en potentiële klanten ligt dat gewoon anders. Zij willen gewoon een oplossing voor hun probleem. En als je echt het verschil wil maken, dan moet je marketing gewoon heel aantrekkelijk zijn. En vooral relevant. Het moet mensen echt raken omdat je vernieuwende ideeën deelt waar ze echt mee geholpen zijn. Dus vraag jezelf af wat is het probleem waar klanten nu op dit moment mee rondlopen of wat willen ze heel graag bereiken. En maak daar dan een video over waarin je dus vast wat ideeën geeft waar ze nu al enorm mee geholpen zijn. Dan um, tip 4, maak je eerste video en uh, wees consistent. Toen ik in uh, 2014 begon met mijn blog voor uh, verdienen met video, toen uh, werkte marketing nog op de ouderwetse manier. Uh, je kent het vast wel, uh, publiceer elke week een artikel van ongeveer 500 woorden en stuur elke week een nieuwsbrief naar je lijst en upload elke week een nieuwe video. En wees vooral heel consistent, want dat geeft veel vertrouwen. Nou goed, um, <laughs> braaf als ik ben, heb ik dat lange tijd gedaan. Um, maar dat werkt dus behoorlijk um, uitputtend. Vooral als je, net als ik, um, streeft naar maken van goede content. Nou, daar gaat het gewoon nogal wat tijd in zitten. En um, ja, nu doe ik eigenlijk um, precies het omgekeerde. Want zo heb ik gemerkt, um, ja, het gaat helemaal niet om kwantiteit. Maar het gaat om kwaliteit. Hè? Dus liever één keer in de vier weken... Een heel waardevolle video delen waar mensen echt mee geholpen zijn en niet maar iets posten omdat het uh, dinsdag is. En ik deel nu alleen iets als het heel waardevol en relevant voor jou is. Dus um, ja, maak een video en zorg daarbij voor continuïteit. Ook al is het één keer in de vier weken, maar streef dan wel naar een inhoudelijk heel goede video waar je potentiële klanten en klanten echt mee geholpen zijn. En misschien ook een geruststellende gedachte, um, je eerste video is meestal niet de beste. Maar dat heeft uh, gelukkig een voordeel, want uh, vanaf nu kan het alleen maar beter worden. Dus gun jezelf ook de tijd om er gewoon steeds beter in te worden. En dan de laatste tip, uh, denk aan video seo als je jouw video niet optimaliseert voor SEO, dan uh, ja, mis je straks gratis zichtbaarheid en ook vindbaarheid in de zoekmachines. En als je weet hoe zoekmachine optimalisatie voor je website werkt, nou, dan kan ik je vast verklappen dat uh, video's SEO ongeveer op dezelfde manier werkt. Uh, net zoals de titel voor je blogbericht uit uh, relevante zoekwoorden bestaat, hè, het liefst zet je die woorden voor in de titel. Uh, nou, zo zorgt je videotitel er ook voor dat je video in de zoekresultaten van um, YouTube en Google verschijnt. En Ik heb video's die ik uh, jaren geleden heb gepubliceerd en die video's die, uh, worden nog steeds gevonden en ook bekeken door mensen die dus op internet op zoek waren naar een oplossing voor hun probleem. En ze vonden mijn video's en bekeken mijn video's en leren mij dus op die manier kennen. Dus ja, ik ben heel enthousiast over video, want het heeft me gewoon al heel veel opgeleverd. En niet alleen voor mijn bedrijf, maar ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja, door mijn video's verkoop ik meer online trainingen over videomarketing. Ik krijg er nieuwe klanten mee die ik dan weer persoonlijk begeleid bij hun uh, videostrategie en hun leadgeneratie. Um, ik word gevraagd door journalisten die me willen interviewen voor een artikel. Dus ja, als je zorgt dat je overal op de juiste manier zichtbaar bent, dan um, creëer je er gewoon heel veel kansen mee. Dus ik wil je vooral aanmoedigen om uh, de stap te gaan zetten om met video te gaan beginnen. Zoek er ook de juiste begeleiding bij als je het meteen uh, goed wil doen. En als je ook echt wil dat, dat je video's ervoor zorgen dat je in contact komt met nieuwe leads. Dus uh, ja, geef je op voor een gesprek, dan uh, geef ik je ideeën wat jij het beste kunt doen om uh, goed te beginnen met video. En ik geef je dan ook heel graag de strategie waar mijn klanten de beste resultaten mee bereiken. Nou goed, uh, dit was het. Abonneer je op mijn uh, YouTube kanaal en klik op de bel om een melding te krijgen als ik weer een nieuwe video over videomarketing heb uh, gepubliceerd. En ken je nou iemand die geholpen is met deze video, deel deze video dan gerust met je netwerk. En uh, nou, dank je wel voor het kijken van deze video en uh, graag tot de volgende video. En uh, ja, bedenk, video is een leerproces en als je het voor je uit blijft schuiven, dan uh, kun je het niet leren. Dus dit was hem!